Ik wil de komende tijd op. Homa, daar nu mee, daar En Dan wordt ik groter, wordt de ook groter. Succes. Dankjewel! Ja, geweldig, fantastisch, veel plezier, vrienden. Jullie zijn Dat is de basis van het leven. Als je geen vriendschappen hebt, dan raak je geïsoleerd en dan kun je geen goede, mooie samenleving met elkaar vormen. Dus zorg dat je na deze vier dagen nog eens een keer contact met elkaar hebt om te volgen hoe het met, met anderen gaat. En dan ontstaan er vanzelf vriendschappen. En hij deed de depots.